Ik zit in de speeltuin, loopt er een oma voorbij met een kleinzoon. En zij zegt, doe je schoenen maar aan! Dan denk ik, hè? De zon schijnt, het is bijna 20 graden. En dan laat het kind toch lekker op blote voeten gaan. Want die dikke rubberen zool tussen jouw voeten en het gras is een onnatuurlijke scheiding. Stop wat groen in je voeten. En stop met die jaren 60 regels en kleinzoon, dit, dat, allerlei dingen moeten. Ontspan, doe gewoon lekker. BLOTE VOETEN! Yay. Waarom zou ze dat doen, hè? waarom? Nou ja, waarschijnlijk omdat ze bang is dat haar uh, kind gaat zeuren om de vieze voeten van haar zoon. Ja, wat heb je gedaan? Of je kleinzoon Zou zo blij zijn met twinkelende teentjes in het gras. Met spierenwitte, nu nog, lente. Met spierenwitte voetjes rollend door het zand. En overal lekker in verbinding. Want dat is het gevolg als je je verbindt met de natuur. Kijk naar bomen. Ik sta bijna tegen een muur. Maar dat maakt niet uit. Stop wat groen in je voeten. Dat is het hele idee. Pam.